Ik ben 11 jaar, ik ja. kom uit de... uh, Ik zit op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Uh, ik speel het uh, zusje van Kleine Kees. Ja. Uh, dat ik een soort van ja, huis en dat je daar dan allemaal dingen omheen en op kan doen. Dat vind ik het leukste. Okay. Ik vind het heel leuk om met Jury en Mariette dansen omdat ze al heel goed zijn en dan, ja, dat vind ik gewoon heel leuk om daar dan ook naar te kijken. Kijk je ook tegen ze op? Ja. <laughs> ja op het toneel te staan daar kijk ik wel heel erg naar uit en dat, daar werk je naartoe dus mm -hmm. Ja, daar komen best wel veel bekenden zoals familie en vrienden. Mijn ouders vinden het heel leuk dat ik hier een speel. Het leukste met kerst dat je dan met je familie rond de kerstboom zit en dat dus je dan cadeautjes mag uitpakken. En gewoon gezellig.